schoolspullen die je niet nodig hebben, en dat, dat, daarbij hoort deze soundbar. Daarvoor heb, eh, kun je uitsluiten een audiokabel, stroomkabel en kun je het altijd uitzetten. Bij, bij deze soundbar hoort een stroomkabel, een audiokabel en een afstandsbediening. En alles bij elkaar kost 25 euro. Thank <smart noise> you.